Mijn naam is Autogecommandeur uh, en ik heb bij het uh, Praktoraat Mediawijsheid onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en privacy. En dan natuurlijk vooral gericht op het uh, mbo. Um, ik heb een aantal tips uh, heb ik voor jullie uh, opgenomen. Nou, mocht je naar aanleiding van deze tips nog uh, vragen hebben, uh, die kan je altijd bij de Functionaris Gegevensbescherming of afgekort FG kan je die stellen. Uh, de FG uh, is een, uh, een functie die op elke school uh, ook verplicht aanwezig is, dus uh, weet je niet wie dat is? Vraag het eens uh, bij je leidinggevende en dan zou ik zeggen heel veel uh, plezier met kijken van de tips. Tip 1. Gebruik een uh, wachtwoordmanager. Nou, je kent het wel, je moet voor uh, elke website uh, moet je een nieuw wachtwoord uh, moet je verzinnen. En uh, naast dat het uh, natuurlijk een heel lang wachtwoord moet zijn, moeten er nog verschillende tekens, hoofdletters, cijfers moeten erin zitten. Nou, allemaal uh, uh, erg veel moeite ook om te kunnen onthouden. Een wachtwoordmanager uh, kan je hier dus heel goed bij helpen. Waarom veel verschillende wachtwoorden ook belangrijk zijn, is omdat het... Uh, kan zijn dat een wachtwoord uh, die je op een website gebruikt hebt uh, eigenlijk al uh, bekend is bij hackers. En dat komt omdat sommige websites die worden wel eens gehackt en uh, er wordt een database waar al die wachtwoorden in, uh, en gebruikersnamen in staan opgeslagen, Nou, die worden dan uh, gehackt en nou, eigenlijk die gegevens die worden te koop aangeboden op het, uh, het dark web. En iedereen nou, die kan jouw gegevens dan kopen. En als je dus iedere keer hetzelfde wachtwoord gebruikt, ook al is hij heel complex, dan kunnen mensen uh, of kwaadwillenden, alsnog bij jouw gegevens komen. Nou, waar worden deze gegevens dan voor gebruikt? Eén uh, kan gebruikt worden om een persoon of een bedrijf af te persen. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan ransomware, waarbij uh, bedrijven helemaal op slot gezet worden. Uh, en totdat ze een bepaald bedrag aan de hacker betalen, uh, staan al die gegevens uh, op slot. gebeurt vaker uh, dan je denkt. Nou, kijk vooral, uh, vraag het eens bij jouw ICT-afdeling aan welke wachtwoordmanagers uh, zij uh, aanbieden. Uh, bij het Mediacollege bieden we bijvoorbeeld uh, Dashlane als, uh, als wachtwoordmanager aan. Tip 2. Zorg ervoor dat als je klaslokaal verlaat, dat je je laptop uh, sluit of eventjes lokt. Uh, dat is belangrijk, omdat als jij niet bij je laptop bent, uh, dan kunnen andere mensen bij alle gegevens uh, die je op jouw laptop uh, hebt staan. Dus sluiten of lokken, ik ga even wat pakken. Tip 3. Zet geen gevoelige informatie op uh, een USB-stick of een externe harde schijf. Nou, je kent het wel, even makkelijk wat uh, informatie uh, opslaan op een uh, USB-stickje. Maar het gevaar schuilt uh, dat je USB-stick, vooral hè, die is heel klein, dat het kwijtraakt. En uh, nou, als het kwijtraakt dan spreek je eigenlijk al over een datalek. Uh, wil je toch graag informatie opslaan op een uh, harde schijf of een uh, USB-stick zorg ervoor dat je uh, het encrypt dat kan je met software doen wat bitlocker heet. de link kan je onder deze video terugvinden tip 4 denk goed na voordat je een attachment of een linkje in een e-mailtje opent op een dag krijgen we heel veel mailtjes binnen en uh, nou, die wil je vaak heel snel verwerken maar daardoor kan je ook wel eens uh, wat makkelijker zijn met het openen van een linkje of een attachment wees hier altijd heel kritisch in denk heel logisch en goed na voordat je een uh, attachment of linkje opent. Over het algemeen heeft ICT wel middelen om dat soort uh, mailtjes eruit te filteren. Die zie je helemaal niet of uh, bestanden of linkjes worden gecontroleerd voordat je het opent. Maar uh, er kan er altijd eentje insluipen sluipen die nou, niet alleen jou, maar ook een heel bedrijf of een hele school in de problemen kan werken. Tip 5. Wat is een datalek en wat moet je doen als je denkt dat je er een herkent? Nou, als eerst wat is een datalek. Een datalek is wanneer er gegevens van uh, een persoon eigenlijk bij anderen terecht uh, is gekomen. Um, nou, wat voor gegevens kunnen dat zijn? Denk aan adresgegevens, uh, maar het kunnen natuurlijk ook medische gegevens zijn. Medische gegevens zijn, uh, nou, dat weegt wel wat zwaarder. Um, een datalek hoeft niet per se iets te zijn wat digitaals is. Het kan ook een, uh, een pak papier zijn, uh, de rapporten van studenten met adresgegevens um, die je bij het file hebt gezet en uh, die uh, iedereen uh, zeg maar kan, uh, kan bekijken. Nou, de meest voorkomende datalek van 2019 is uh, naar de verkeerde persoon gegevens sturen. Dus uh, over het algemeen een verkeerd mailtje, verkeerde persoon. Nou, Wat kan je doen als je denkt dat je een datalek herkent? Uh, meld het sowieso bij je FG, je functionaris gegevensbescherming. Als je niet weet wie dat is, kan je het ook altijd bij de ICT melden en die sturen het uh, dan door. Wat gaat de FG doen? De FG die gaat dus eigenlijk eerst beoordelen: gaat het hier om een uh, datalek? Gaat het om iets kleins of gaat het om bijvoorbeeld iets heel zwaars als medische gegevens? Als het daadwerkelijk om een datalek gaat, dan meldt de FG dit bij de autoriteit persoonsgegevens. Het niet melden van een datalek, dat kan dus wel tot boetes leiden. Dus mocht je het een keer herkennen, meld het gewoon. Het uitgangspunt is altijd voorkomen dat een datalek nogmaals plaatsvindt. Nou, mocht je aan het eind van deze video nog vragen hebben, ik heb een aantal handige websites onder deze video in de beschrijving neergezet. Heb je echt specifieke vragen, kijk dan of je bij ICT of bij FG de vraag kan neerleggen. Dankjewel, doei!